Lieve kijkers, en deze aflevering gaan we kijken naar de golf. De golf eh, maakt de bijgeluidjes. Ik heb al een ideetje waar het zit. Ik heb wat, uh, wat voorwerk gedaan, dus uh, we zullen eens gaan kijken. Daarom! Zoals ik al vertelde, heb ik uh, al een beetje gekeken waar het probleem zat. En het probleem zit in het knel. Dus uh, een paar puntjes eronderuit halen. één puntje eronderuit halen. De deksel eraf halen. En dan uh, kijken of we iets kunnen, kunnen zien. Zou je iets gaan kampelen. Ja, weer? Dat is in het wel eruit vallen doet het niet. Dat valt niet. Op het moment dat ik de teksel eraf haalde, had ik verwacht dat er olie uit zou komen, maar dat was niet. Ik dacht, ik heb het uh, probleem opgelost, de deksel er weer opgeschroefd, nieuwe bakken gemaakt, er is dus tussen gezet, olie erin gedaan en uh, luisteren en in eerste instantie leek het, uh, leek het allemaal netjes te zijn, allemaal goed te zijn, rijden. en uh, ik kom de lagers horen, de, de lagers. en die gaan we in de, in de volgende aflevering gaan we daar, uh, gaan we daar naar kijken. Zo, so, alles zit er weer op. O, niet erin. Even kijken of dit... Ik denk dat we een vlug geld hebben.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 We'll